Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oeh, je pakt ze me helemaal. Oh, Blackjack. Ga je stampen, Roosje? Oh, Roosje. Kom maar, Joyce. Oh, je hebt een vieze ogen, Joyce. Oh, Joyce. Oh, Joyce. Kom eens. Oh, Joyce, dat ging niet goed. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Blackjack. Hé, hey, Annabel. Hé. Hey. Oh, Roosje. Hé, hey, Joyce. Mag ik je ogen schoonmaken, Joyce? Oh Joyce, kom maar Joyce. Oh Joyce, ja dat gaat niet. En Roosje staat er ook achter. Ik laat het maar zitten. Hé hey, Blackjack, hé hey, Annabel. Goed zo, Joyce. Alle poortjes zijn op, Joyce. Alles is op. Alleen nog wat loof. Kijk eens, Joyce. Bernice!